Hoi, hoi, hoi, piepel, Dag leuke goochelvriendjes en vriendinnetjes. Vandaag gaan we heerlijke koekjes maken. Wat hebben we allemaal nodig om lekkere koekjes te maken? Een schaaltje voor in de oven. Een beetje bakpoeder. Een beetje lekkere bloem. Een beetje boter. Oh, dat gaat lekker worden. En nu kunnen we dit allemaal mengen, mengen, mengen, mengen, mengen, mengen, mengen. En dan is ons deeg klaar. En dan moeten we natuurlijk het alleen nog in de oven zetten. En onze koekjes lekker bakken. Natuurlijk, in de oven is het altijd heel warm. Dus moeten we ons deeg lekker warm maken. Woehoe, hoppakee idee! En dan nu nog een leuke goochelspreuk. Abracadabra schaaltje van plezier breng alle koekjes vlug naar hier. Oei oei oei oei oei oei oei oei, oei, oei, oei. wat is dat nu weer? Ha. Dat zijn geen koekjes, dat zijn doekjes. Oei oei oei oei. Waarschijnlijk is de toverspreuk niet zo goed aangekomen. Misschien moeten jullie allemaal een beetje meer roepen. Dus we doen het nog een keertje opnieuw. Hoppla. Abracadabra. schaaltje vol plezier. Breng alle koekjes vlug naar hier. Oh, het is gelukt. We hebben heerlijk lekkere koekjes. Haha. Dag lieve vogelvriendjes en vriendinnetjes. Tot in een volgende video.